Ja, ja, het is weer tijd voor de therapeut om aan mijn kont te zitten. Ja, als ik van de pijn af wil, zal het wel moeten. Ik snap er echt geen ene reet van. Want afgelopen nacht heb ik best goed geslapen. Uh, de nacht doorgeslapen. Maar die nacht daarvoor en die nacht daarvoor was ik wakker van de pijn. Dan kan ik gewoon niet... Liggen en dan weet ik niet hoe ik moet liggen, en dan draai ik maar. En dan probeer ik een, een, een houding te zoeken dat ik geen pijn heb, maar dat lukt gewoon niet. Dan moet ik er echt gewoon uit. Het is echt reten vermoeiend. Nee, ik lach wel, maar ik ben echt niet blij. Het is echt hoogst irritant. Zit ik lekker op het ras? Dat zit ook niet lekker op den duur. Moet ik ook eigenlijk uh, staan of een dansje doen? spullen komen natuurlijk ook nog oh ik heb een week om uh, mijn kledingkamer zeg maar uh, op te ruimen en een week uh, om de kast in elkaar te zetten als de ikea spullen ook daadwerkelijk op 14 augustus komen dat is uh, altijd weer een verrassing weet je wat wel leuk is om te vertellen ik ga weer meedoen met band meets choir daar kan iedereen naar meedoen uh, om te zingen voor het goede doel. Het goede doel is Stichting Samen Varen. En ik ga weer meedoen. En ik ga me ook weer uh, aanmelden voor een solo. Ik ga het gewoon weer doen. Wat kan mij het schelen? Ik zal uh, de link van, uh, van de website en zo En uh, wat we ongeveer gaan zingen allemaal. Zal ik even hieronder gooien. En dan... Uh, ja, je moet gewoon meedoen. Je moet gewoon meedoen. Lijkt me ontzettend leuk. Yes! Mijn vlog is weer klaar! Hij is nu aan het uploaden. <laughs> Oké, okay, ik geef jullie uh, weer een update over de plantjes. Oh, alweer. Oh, wat gezeik met die plantjes van jou. Maar die ene plant waar ik van zei, die moet in een grotere pot. Nou, dat is inmiddels al gedaan. Au, mijn vingers zitten tussen de standaard. Kijk. Die heeft al een gigapot. Ja, nou moet die dus uh, lekker groot worden. Er komt hier een of ander vreubeltje. Dingetje aan. Super tof. En hier staan mijn goudgespoten gespoten vaccinelicht Houders zonder vaccinelicht. Mijn schilderij, hè, weten jullie nog dat ik daar uh, zeg maar een soort van uh, midden in de nacht mee bezig was. Die heb ik even voor, uh, voor de leuk even opgehangen. Want jullie hebben volgens mij het eindresultaat nog niet helemaal goed gezien. Want deze blauwe streepjes. Of ja, wat is het? Blauw groene streepjes. Die zaten er nog niet op. Ik vind hem toch wel een beetje ophangwaardig. Want daar hingen eerst deze foto's, deze, in het IKEA lijstje van uh, plastiek. Ik heb nog geen hele lege, dus die wil ik nog even volgooien. En dan leek het mij leuk om die allemaal in de gang, zeg maar, bovenin en op de andere muur op te hangen. Dus dan heeft uh, Hema nog even druk met mijn foto's printen. Oh ja, wacht, nee, ik moet nog even wat, wat, wat, groot nieuws. Ik heb echt groot nieuws. Ga er even voor zitten. Pak even een bakje thee of een bakje koffie. En iets lekkers erbij. Want ik heb groot nieuws. Ik heb gezinsuitbreiding. Niet weggaan. Blijf zitten. Ik ga het jullie laten zien. Kijk. De gezinsuitbreiding. Mijn moeder had een stekje gemaakt. En ik heb een stukje gekregen. Een stukje van de stek. Nou, vind je hem niet schattig? Ik vind hem echt super cute. Kunnen jullie je nog herinneren dat ik die andere grijze bank heb met die leke grijze kussens? Nou, ik heb... De inhoud van die ene lelijke grijze kussen heb ik hier in deze kussensloop geplopt. Dus ik heb hier nu een hele dikke kussen. En dat is handig, want het zitvlak van deze slaapbank is een beetje te groot voor mij. Dus nu als ik deze kussen in mijn rug doe, dan is het zitvlak precies goed. En ga ik uh, kijken hoe lang ik dat vol kan houden zitten op de bank. Ik ben ook in gesprek met Tieneke, de vloggende 50-plusser. Want mijn vakantie is officieel begonnen vandaag en ik ga dus naar haar toe. Ze zit dus in Friesland. Dat wordt twee, uh, twee uur rijden. Oh, ze stuurt hier weer Oh, mijn vlogs gaan alleen maar... Ja. <laughs> ze zegt dan moet je wel helemaal naar Friesland hoor. Ja, nou ja. Hè, wat is nou twee uur rijden op een mensenleven? Dat was best wel heftig. Maar ja, goed, ik ben blij voor, dat mag ook. Maar ja, dat was goed zo. Wow, jongens. als je ook echt weggaat. Dit is wat ik tot nu toe allemaal gedaan heb, shoppen en gegeten. Maar dat wordt ook geklust. Want ik moet natuurlijk nog steeds die hele kamer opruimen en rotzooi weg gaan gooien. Ik heb dus ook verf gekocht om de keuken te doen. Want zoals jullie misschien wel weten, wilde ik die keukentegels veranderen. Maar ik wist nog niet hoe. Ik denk, ik ga gewoon de verfje overheen gooien ik heb dus een witte tas eindelijk ik was er heel lang naar op zoek, het zoeken had ik al opgegeven en nu loop ik er zo tegenaan verf gekocht groen voor de kitchen, ik heb een kleed gekocht ik moet, even, ik moet echt op mijn snelheid letten want ik heb ook een bekeuring gehad voor te snel rijden, vijf kilometer te hard had ik geloof ik verteld aan jullie dat ik een parkeerboete heb gekregen. Ik dacht dat ik die niet hoefde betalen, maar uh, die heb ik dus toch gekregen. Ik ben nu in de tunnel. Nou, dat is toch zonde van het geld allemaal? Wat een gezeik. Ja, Mirjam, dan moet je gewoon op normale snelheid rijden. En misschien nog niet filmen in de auto. Nee, dat is ook wel weer zo. Oké okay, doei. Inmiddels heb ik al het een en ander verzameld om mee aan de slag te gaan. Waaronder dus deze verf. En deze verf komt op de tegels in de keuken. Camouflage groen. Dus daar heb ik deze Action Rollers voor gehaald. Bij die Flexa verf kregen we bij de Karwaai ook nog een Evening Ogree geurstokjes. En dit is onder andere een upgrade. Ik wilde eerst in eerste instantie een rond kleedje, maar uh, ik was bij Ikea en uh, daar waren geen ronde kleedjes meer. En de ronde kleedjes dacht ik dat was misschien toch een beetje saai. Dus ik ga deze neerleggen. Misschien is dat leuk, dacht ik. Dat gaan we dus nu zien. En jullie uh, mogen meekijken of dat ook echt wat is. Als ik nu mijn bed op wil maken, dan moet ik natuurlijk de bedbank gebruiken, dat ding eronder uit, daar. Maar dan kan ik nou gewoon deze. Whee! Zo, even een demonstratie. Hop. En dan. Zo, zie je? Niks aan het handje. <lacht> Fantastisch. Ik ben er blij mee. En ik had ook bij de Action nog wat van deze haakjes gekocht. Want ik, uh, ik vind het... Mijn raam hier vind ik een beetje saaier. Uh, de onderkant is leuk zo. Maar daarboven is het zo kaal. Daar, hangen alleen, daar zie je alleen dus mijn uh, luxe flexen. Maar die vind ik niet zo. Dat vind ik niet, vind ik niet leuk. Dus ik wil daar een haakje op hangen. En dan hang ik daar iets op. Kantjes, sizzle, weet ik veel wat. Maar iets leuks. Ik had ook... Deze stond op mijn vorige, uh, vorige, salontafel, of, uh, ja, vorige salontafel. En die wil ik zwart maken. Want wit vind ik dan niet meer mooi. Deze ga ik nog een keertje testen. Die komt bij het kruisvat vandaan. Dat kan over je eigen bril heen. En dat is dan een hele super mooie zonnebril. Dus ik ga dat gewoon uh, proberen. Maar niet alles tegelijk. Oeh, yo, ik heb het echt druk nog. Twee weken vrij. Ik heb geloof ik al twee weken genoeg, niet genoeg. En ik ga ook even naar Anja's Silver Lines, want wij gaan samen iets heel leuks maken. Ik zeg even abonneren, want dan kan je dat zien wat dat wordt. Dat wordt echt heel leuk. Echt heel leuk, dat wil je niet missen niet.